Klinkers representeren de stem in onze spraak. Om klinkers te kunnen maken heb je mondstanden nodig. Vaste standen en stemgeluid. Je maakt eerst geluid en gaat dan bijvoorbeeld naar de A. Zo heb je in het Nederlands negen mondstanden: de A, de A, de Oe, de I, de E, de U, de E, de O en de E. Je ja, hebt natuurlijk ook nog de O en de E, maar bij die twee klinkers verschuift je mond een beetje, je tong of je kaak. E, O, een heel klein bewegingtje, dus je zou kunnen zeggen dat het technisch geen klinkers zijn, maar twee klanken. Dragen klinkers nu bij aan de betekenis in onze spraak? Nou, in één lettergreepige woorden, misschien wel, kijk maar, schoen, scheen. Daarbij, bij die twee woorden, is de klinker betekenis onderscheidend. A-A-E-E-E-A-E-A-E-E-A-E-I-E-I. Maar als ik een zin zeg met alleen maar klinkers, dan begrijp je me niet. e e e u e i e u a e e e e e e e e Dus klinkers voegen niet veel toe aan de betekenis in een zin.